Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meijer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 13 oktober. Vol verwachting wachten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matthäus 7, vers 7. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en je zult vinden. En er zal voor je worden opengedaan. Heb je ooit voor een situatie in je leven gebeden en dat een doorbraak lang op zich liet wachten? Vraag je jezelf af waarom het antwoord nog niet gekomen is? Heb je het gevoel alsof de overwinning aan je voorbij gaat? Soms als we lang en veel bidden voor een situatie in ons leven en geen antwoord ontvangen, moeten we leren om er gewoon mee te leven. We gaan verder met onze zaken en vragen ons af of en wanneer God met een antwoord zal komen. Maar God hoort die gebeden en Hij werkt aan de antwoorden, zelfs als we misschien niet alle details kennen. Onze situatie kan ineens veranderen, snel en zonder waarschuwing. Tot die tijd kunnen we ofwel passief wachten of in verwachting wachten. Een passief persoon geeft op, maar daarentegen is de verwachtende persoon hoopvol en gelooft dat het antwoord om de hoek is en elk moment kan komen. Zijn geloof is niet iets passiefs. Zijn hart is vol van hoop en verwachting dat zijn probleem elk moment opgelost zal zijn. Hij wordt elke dag wakker in de verwachting om zijn antwoord te vinden. Het kan zijn dat hij wacht en wacht, maar hij blijft vragen totdat plotseling God alles omkeert. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, God, ik wil verwachtingsvol wachten, niet passief. Ik blijf u om mijn doorbraak vragen.